In deze video gaan we het hebben over laaghangend fruit. Waar laat je eigenlijk nou nog goud liggen? En kun jij je klanten eigenlijk nog beter helpen en wat kun je daar vanaf vandaag aan doen? Daar ga ik vijf manieren voor met je delen. Want waar ik het over heb, het laaghangende fruit is eigenlijk het laatste stukje uit de ten ten ten formule. Um, en we hebben het hier over het krijgen van meer leads het verhogen van de omzet. En je klant herhaal aankopen laten doen. En dat is gezamenlijk wat ervoor kan zorgen. Door dit te vermenigvuldigen met elkaar kun je 33,1% meer omzet draaien. Het is een van de formules die ik leerde bij Business Mastery van Tony Robbins. En ik leer het ook aan mijn klanten hoe je dit kan toepassen. Nou, vandaag wil ik het hebben over dit stukje. Over het laaghangend fruit. Dus je klanten herhaal aankopen laten doen. Heel vaak starten mensen met de klantreis bij je en ze doorlopen het programma en aan het einde doen we een soort evaluatie en dan is het, eh, nou dan hoop je op een goede klantreview. Je hebt natuurlijk je uiterste best gedaan. En dan? Ja, daar laten we het vaak bij liggen, terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn. Want was je klant echt klaar aan het einde? Had hij inderdaad de hele klantreis optimaal gevolgd of... Ja, kwam het leven er een beetje tussendoor en uh, jij ja, heeft er niet alles uitgehaald uh, wat kon. Of ja, heeft hij gewoon nog wat meer ondersteuning en support van je nodig. Daar kan je natuurlijk op inspelen aan het einde van je programma. Door bijvoorbeeld uh, het programma opnieuw aan te bieden. Hè, tijdens evaluatie bijvoorbeeld kan je aanbieden van joh, we kunnen uh, het programma samen nog een keer doorlopen. Hè, je hebt de content, maar we doen ook de coaching erbij en daar reken je een bepaald bedrag voor. Dus dat is een soort borgingprogramma wat je kunt aanbieden. Maar je kunt natuurlijk ook kijken wat, de, volgende, ja, wat eigenlijk de behoeftes zijn van je klant om een volgend aanbod aan te bieden. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het helemaal goed hebben afgerond. En dat ze door willen en kunnen groeien bij je. En dat je daar een, een nieuw aanbod voor hebt waar ze op in kunnen stappen. Dus dan kun je een upsell doen aan het einde van je, van je traject. Je kunt natuurlijk ook tussentijds kijken als je een groepsprogramma hebt. Ja, dan kun je ook kijken of die uh, klant daar uh, goed genoeg op vaart. En ja, als er behoefte is aan toch één op één met jou, dat je dat gaat aanbieden. En dat kan je natuurlijk doen tijdens de klantreis. Je kunt dus borging aanbieden. Je kan een upsell doen naar een nieuw programma. En tussentijds kan je ook het programma upgraden door bijvoorbeeld één op één aan te bieden. Dus nou, dat zijn een aantal methodes die je kunt uh, hanteren. Ik werk zelf graag ook wat langer met mijn klanten. Ik vind het ook heerlijk. Als ze weer verlengen, hè, dat we de klantreis uh, ja, optimaliseren. Want op een gegeven moment leer je je het natuurlijk ook beter kennen. Dan gaat het makkelijker, hè. Er, er ontstaat echt een, uh, ja, een, een langere relatie. En dat is, dat is gewoon natuurlijk ook heel fijn. Niet alleen voor de klant, maar voor jou als coach ook, omdat jij je klanten natuurlijk nog beter kent. Nou, hoe kan je dat natuurlijk aanbieden? Nou, er zijn natuurlijk legio-voorbeelden. Je kunt natuurlijk gewoon een e-mail sturen. Uh, ja, daar kunnen mensen op aanhaken. Maar als je het nog wat persoonlijker maakt, dus je neemt bijvoorbeeld een persoonlijk videootje voor ze op, hè, met een uh, tool als Loom of Vidyard, dan uh, zie je ook gelijk wanneer ze het gezien hebben. Je kan er zelfs uh, op een uh, linkje laten klikken om een agenda-afspraak met je in te boeken, zodat je ja, het vervolggesprek nog even met ze kunt voeren. Uh, en in die video ga je natuurlijk uitleggen wat je voor hen ziet, hè, wat je voor. Toekomst voor ze ziet. Nou, daarnaast kan je natuurlijk ook een berichtje inspreken. En dat kan je natuurlijk doen op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. Dus via de social media kanalen kan je ook een, een voicebericht inspreken. Natuurlijk de telefoon. Ja, pak de telefoon en bel de persoon op. Dat is natuurlijk ook gewoon een optie die je kan doen. En last but not least, good old mail. Je kunt natuurlijk gewoon een, een brief sturen. Want hoe vaak krijg jij nog eigenlijk post? Dus je kan een persoonlijke brief maken voor je, voor je klanten en deze opsturen waarin je een persoonlijke uitnodiging doet. Ook hartstikke leuk om te doen. Dus dat zijn een aantal uh, tips die je kan toepassen om het laaghangend fruit te plukken en uh, ja, je klanten nog beter te helpen voor de langere termijn. En op dezelfde manier werken aan jou ten ten ten groei, dus op naar 33,1% verhoging van je omzet. Heel veel succes ermee! Doeg!